Getallen bij elkaar optellen kan op verschillende manieren. Een van die manieren is het onder elkaar opschrijven van de getallen en van rechts naar links rekenen. Deze manier hebben je ouders waarschijnlijk ook nog op school geleerd. Als eerste voorbeeld nemen we de som 231 plus 742. We zetten de getallen onder elkaar en zorgen er daarbij voor dat alle eenheden onder elkaar staan, alle tientallen onder elkaar staan en alle honderdtallen onder elkaar staan. We zetten er een streep onder en een plusteken om te laten zien dat we de twee getallen bij elkaar doen. We beginnen rechts, dus 1 plus 2 is 3. Schrijven we 3 onder de streep. Dan 3 plus 4 is 7, schrijven we 7 onder de streep. Dan nog, 2 plus 7 is 9, dus schrijf ik 9 op. Ik heb nu dus het antwoord 973. Nog een voorbeeld, 489 plus 435. Ook weer de getallen onder elkaar opschrijven. 9 plus 5 is 14. We schrijven de 4 onder de eenheden en de 1 van 1 tiental zetten we boven de 8. Nu tellen we 1, 8 en 3 bij elkaar op, dat is 12. We schrijven de 2 onder de tientallen en de 1 die staat voor 1 honderdtal boven de 4. Nu 1 plus 4 plus 4 is 9, het antwoord is dus 924. Deze manier van optellen werkt ook goed als je meer dan 2 getallen bij elkaar op moet tellen of als je hele grote getallen bij elkaar op moet tellen. Zo werkt het optellen van rechts naar links. Je kan het ook het tegenovergestelde doen, dat is optellen van links naar rechts. Als je die manier ook wilt proberen, dan hebben we daar een aparte video voor. Voor nu bedankt voor het kijken, vergeet ons niet te liken, te delen en je op ons te abonneren. Graag tot de volgende keer.